Kan je mekaar nu zien en spreken, ja. Oké. Okay. Oké, okay. hoi allemaal. Uh, Meester Bram hier. Hey guys. Hey. hey. hey. Ik ben de enige kantoor? Ja. Morgen gaan we dicht, dus werk vanuit huis. We zullen de komende tijd uh, de dingen even wat anders moeten gaan doen. Ik ben even aan het uitzoeken hoe dat uh, thuisonderwijs uh, in elkaar steekt. Als jij nou het, het afgelopen decennium zou moeten omschrijven, hoe zou jij dat dan doen? Ik ben eigenlijk wel blij dat ik nu eindelijk geen fucking FOMO meer heb want iedereen rolt nu weg in zijn appartement. Hey guys, I'm back. Peter from the Netherlands. Wat ben je dan aan het doen? Ik doe mijn live aan het gaan nu. Say hi to my fans. Hi, oké. Okay. Wat bedoel je met, je hoeft niet bang te zijn dat ik alleen eindig? Wat bedoel je ja, daarmee? Ja, mom, ik ben 29. Liever, ik heb liever dat je alleen gelukkig bent dan dat je ons opscheept met een of andere vage vriend of vriendin. Ik heb gisteren zelfs gedaan alsof mijn internetverbinding opeens eruit lag. Echt? <laughs> ja. Nou, wij nemen even een uh, break. En dat is heus niet zomaar voor altijd. Nee, maar voor nu even wel. Ja. Ik kan niet neuken! Ik kan niet neuken! Ja, ja, ja, precies. En toen kwam de gedachte... Oh, laat ik nog maar eens wat oude koeien uit de sloot halen. Die me ook langs zien. Nee, nee, dat... dat, dat. Dat dacht ik niet. Ja, nou ja, misschien zijn die wel blij dat jij weer terug in beeld bent. Ik of... ben niet terug in beeld. Ik ben een volwassen vrouw die alleen is en die is gelukkig. Ja, maar... Ik hou toch ook de hele dag rekening met jou? Oh ja, oh ja, ik was wou wel. Ik, mis... ik zou toch denken dat het nu even om de kinderen gaat en niet om jullie? Jezus, Minas. wat gaat daar ongelooflijk bijna van uit. Hier is yes, de rent. Hoi. Hoi. Hey. Het leven is één grote hobbelige stuurpartij. Zonder rijbewijs. Hm. En dan heb je ook nog de snacks vergeten. Okay. zing allemaal mee. Het is nog wel natuurlijk, het is nog wel natuurlijk kijken van dag op dag. Het, het, het, het, het, het, het, het, het komt goed. Het gaat goed komen. Fijn weekend.